Zie je, ik wist, ik, stap uit, stap uit, verkeerde knop, verkeerde knop. Oh dat was de zure. Volging negeren, stopteken, rattiveren. Oh ja, nee, oh ja, nee. Zullen we zullen jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn GTA 5 ls Budivo Amor. En we op gepad met de Vito in de sneeuw. Zinnen, ja, let's go. Geen bijzonderheden. Uh, ja, dat zit eigenlijk. Ik, uh, Wat mij wel opvalt is dat ik uh, inmiddels best wel veel filmpjes al heb gezien van uh, B-klasses die met spoed rijden. Uh, noem maar op. Maar de Vito hebben we nog nooit met spoed zien rijden. Om een filmpje. En ook nog nooit, ja sowieso hebben wij hier nauwelijks uh, nog. Hier hebben we nog helemaal geen B-klasses. Uh, dus laat staan dat we hier al VITO's hebben. Maar ja, dat vroeg me wel af. Hoe kan dat? Uh, die VITO's worden geloof ik vooral ingezet als hondengeleider. Uh, maar dat weet ik niet zeker. Als dus je het wel weet, laat het maar even weten. Uh, ik ben wel iets belangrijks vergeten. Dat is namelijk even controle van het voertuig. Ik denk dat dit stop is. Ja. Oranje. Dan moeten we weer eens een volgen hebben. Deze Porsche, want je ja, hebt geen kenteken voor, ja is niet verplicht, ja, nee weet ik. In GTA is niet verplicht, maar Nederland wel. Ik ga het volgende kenteken voor politie uit te rijken? Een en en Nederlandse. Uh, maar we laten het, want we komen er zoveel 08. tegen, die heeft ook een kenteken namelijk. Kijk, dat is gewoon te verwachten. Deze ook niet. Zouden stiek geloof ik. Ja. Dat het nog best moeilijk gaat worden met deze video om te rijden. Even deze Audi RS5 uh, in de gaten houden. S5, sorry, sorry. Waarom hij mm, opvalt? Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 86 Alpha November India 660 no. no. no. ik wel mijn aandacht slingeren waarschijnlijk erbij. En een redentje voor een stopje voor. Nee, weer de verkeerde knop. Hallo. Nu rijden we voor mij. Jennifer, wat dan Dankjewel. Oké, dat is okay, verder in orde. Uh, dat heb ik niet gezien of ze op de telefoon... Het heeft toevallig gedronken. Gewoon drugs genomen. Uh, Oké, okay. goed. Je mag wel even blazen en uh, zo meteen de afnemen voor de mensen die nu denken wat gebeurt er. Er komt een schild op mijn rug. Ja, die heb ik er nog niet uitgezet sinds de swat video. Ben ik vergeten. Maar inmiddels alle andere video's die je gaat zien is weer zonder. Heeft wel eens gedronken hè? Nou, u zei namelijk nee, maar het is toch... Uh, het is nog negatief zeg maar, maar of uh, laag genoeg. Maar heeft iets gedronken. Goed, dan ga ik nu niet verder ophouden. En, uh, een veilige rit is toegewenst. En dan... Uh, tot... All right, off zie, you zie, go. Zie. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. Dus ik een binnen, yeah. binnen voertuig met... Alsjeblieft, prio 2. Gevaarlijk rijden dan, prio 2. Kom hier tegemoet, ze uit. er mooi uit. Ja. Nou, zo, zo, zo, zo raar hoe je op de kaart de auto precies kunt zien rijden, eigenlijk moet je die gewoon dat uitzetten. Dan moet je ongeveer weten waar het is. En dan uh, is het gewoon zoeken. En dan moet je gewoon goed het signalement. Uh, beluisteren en inlezen en dan zou het gewoon wel moeten opvallen ja dit is natuurlijk geen plek om te stoppen uh, dus daarom zitten we volgen aan Ik ben 148 in Rockford Hill. Wat? Nee, het is echt glad. Ik weet niet of ik hier ook. Verkeerde. Zo, dus die schakelt hij mensen door. Achtervolging negeren. Ik heb een echte brief van een brief Ik een Er kwam toch een Audi van links hè? Ik bedoel, waarom kan een Audi mij niet bijhouden? We gaan terug, we komen terug Audi, we komen terug collega's. Op tijd ja, nee, ja, nee, ja, nee, keurig. Yo, nee, joh, nee, joh. Nee. Als je nu de versneller aanzet, dan gaat hij in één rechte lijn rechtdoor. En man zelf, daar een gebouw staat een boom een auto, hij gaat in één keer rechtdoor. Dan valt me de laatste tijd op. Ik weet niet waarom dat is. Zullen we dat dus doen? Uh, cool Blue, bedankt voor het meedenken hoop ik voor je, maar het hielp mij niet. Ja, ja, ja nee. Oeh, sneaky hoor. Haha, ik knal er eens tegenop, ja, ja ja. Nee, nee, nee, nee. hebben gezet maar dat was niet waar blijven die collega's ik hoor ze wel maar ze staan hier al niet meer op de kaart loslopende hond Volvo van rechts ja help help nee ah oh, ja ja ja eh ja. uitstappen kom op pai Oh, ja ja van plan Dat omdat je iets te langzaam reed. Nou, Transport je deze kant op voor meneer en een takelwagen voor de auto. Er zijn geen 1-1. Er komt nog een Vito en dat is mijn collega die hem oppikt. En dan gaan wij door. Een dronken persoon, een prio 2. Ga oh. oh. hey, je prio 2. Ik hou deze melding nooit. Ik zet hem hier neer. Zie je. Ik wist. Stap uit, stap uit. Verkeerde knop, verkeerde knop. 12 knop. 5, ik ben onderweg. Nou knop, knop ingedrukt. Zit achter mijn Vito. Oeh, die was nice. Oh nee, hij leeft nog. Ik heb een onschuldige burger doodgeschoten. Alle wagen, een bericht voor alle wagen, een voor alle wagen. 4. Er zijn geen 1 1 Shit, af. ik dacht echt gewoon een 1-1 één, één schot, of ja, eigenlijk twee. Bam, dood. Maar ik heb denk ik hier achter iemand doodgeschoten. Hallo? Nee. Maar ik heb wel iemand doodgeschoten, dat kunnen we niet ontkennen. Toch? dat ik het blijven komen? Oh, let op joh! Pannenkoek! Um, ja, ik ga even kijken. Nog vragen. Zelfs die ook al. Wanneer Nee! Waarom doet iedereen dit? recht, zet die serenus allemaal uit het is waarschijnlijk veel te hard ja uit en nog eentje cheese cheese cheese oké, okay. joe hoi doodsoorzaak en vuurwapen lijkt me een goede Zulu, de officer dan, is het Tip. goed, daar gaan wij heen. We de Zulu, buiten dan even die kant op. Eh, hier liggen. Storten de Zulu dan neer? Die is snel Het wordt hier in eerste instantie een bericht voor <coughs> alle wachten voor alle wagens. Aid requested on Laat die ambulance doorkomen. Oh, dat was de zullen. doorkomen, sneller. Jullie staan bij het fucking ziekenhuis. Ik kan die verdachte nog pakken. Uh, mensen, pak uh, die verdachte. Ja, ze staan naast me. Nee, kut, ik heb de gekend gecancerd ook. Daar, uh, zo. Ambulance komen sneller, Leggen ze het er achter te voet. A Milton Parkway, en ambulance requested, Rockford Hill, Respond code 3. Dan weer, uh, verdachte aangehouden buiten beeld, de collega meegenomen dat de ambulance buiten beeld. Ja, wat je toch allemaal buiten beeld meemaakt, willen jullie niet weten. Maar we gaan door, en hij hangt vast of hij, uh, ja, hij doet het weer, maar die gaan we niet aannemen, want die gaan we nou zo vaak fout. Uh, dat is namelijk daar, ja dat dacht ik al. Nee. Ik kom dan een keertje weer. Maar, maar dan zou in welk vol, in welke volgorde ik die melding aan um, afhandel, hij crasht altijd. Dus dan kunnen we beter andere meldingen doen die niet crashen. We're altijd een gok uh, of ze crashen. Melding. Trucks Zouden zijn gespot aan PR-camera heeft ze gespot. Uh, we moeten uh, oppassen. Nee, sorry. Uh, we moeten oppassen met uh, ze te benaderen, maar het lijkt me niet dat we een beter procedure moeten uitvoeren. Rechtsvrij, yes. kunnen blijven staan waar ik net stond, waar dus dus nu naartoe gekomen. Ja, oh, is dat een Bukativeren, oftewel een Adder. te dus zien wel altijd de leukste auto's uit, hè. Die is Adder, 148 oh nee even vo volledig ronddraaien uh, ja en nu? sc achtervolging negeren stopteken, katuveren uh, graag één in dit uh. nou heel Rijd wel lief in deze kamp hoor ik ga hier doorheen rijdt u alsjeblieft prio 1 ik heb twee ambulances opgeroepen en dan kan ze niemand cancelen dan kan ook een 1-1 erbij vragen Hoge snelheden uiteraard. Ambu aan is aanrijden. gespot. Kan, kan ik die nog snel pakken? Dan heb ik die alvast. Voor dadelijk. Moet ik daar helemaal voor terug gaan rijden. Maar hij ja, rijdt zich toch zelf klein meer op de bier. Hij gaat nu wel voetgangersgebied in, dat wil ik niet hebben. Dus ik ga die dadelijk benaderen met een vuurwaarde. Deze melding is ten einde Ten einde? Oh voor de mijn weer Kom terug, kom terug, kom terug. Uitstappen! Handen omhoog! Uitstappen, handen omhoog! omhoog houden, op je knieën! Geen rare bewegingen maken! Eenspeelding is ten einde, blijven! Dat is de Renningsbrigade, wat heb ik nou weer aan jullie? Goed, je bent aangehouden, hier stopteken, drugsbezit stopteken, uh, drugsbezit, gevaarlijk rijgedrag. Ben niet te hand je bent maar advocaat, wil je er gebruik van maken? Ik voor okay, van jou oh, en mijn veiligheid. Waarom komt er een Renningsbrigade-auto? Die staat op een livecar. Dat is niet dus een politieslot waar die auto op staat. Oké, okay. je auto is in beslag genomen. Nou uh, weet je dat al. Ik niet leuk vinden, maar ik wel. Alternative Wat Nou, ik What the fuck? Ik ga hier nog even snel... Heb ik een... ...transportje gevraagd. Ja, dat is goed is dus wel. Even kijken of hij hier nog een pakketje heeft gedropt. Hij rijdt hier zo, en ik rijdt hier zo ik de katoen more reachable place oh nee wat krasje. maar alles is wel weg um, nou jullie zagen naar nou, waar het pakketje lag heb je niet koud of niet uh, waar het pakketje lag achter hebben we natuurlijk op gepikt de verdachte is afgeleverd oh nee mijn uit afgeleverd bij het uh, politiebureau uh, in de cel gestopt en is vervolgens uh, voorgeleide hulp of stier van je ja, staat dan duurt het altijd even tot de rechtszaak is en voor die rechtszaak hebben wij dus een um, uh, heel groot als bewijs te gebruiken en dan gaan we nu voor de laatste melding die spawnen gewoon lekker in en die rij je alleen niet, ah, dat komt niet iemand die rijdt onder invloed en die is ons dan net tegemoet gekomen want hij rijdt achter mij Oh ja, nee, oh ja nee. Hey, hey, hey. Hallo? Stop eens even. Hallo, kom eens hier. Ja, als het de eerste keer niet lukt, lukt de tweede keer. Moet je mag uitstappen. Oh shit, is fucking serious! Ja, dat is zeker. Ik ben aangehouden, rijd dan nog. Als je mag omdraaien. We ja, niet moeilijk doen. Wauw! Hold up! Ik ga je tackelen! Kom op, staan blijven. Kom, even staan blijven. Stop nou. Zo. Je bent aangehouden, verrijder onder invloed. Ik zou niet nog meer wegrennen, want dan sla ik. Uh, en je gaat naar het politiebureau. Is dat begrepen? Vast wel. Nog dingen wij die wij nog hebben, je hebt niet man heel man veel aan, dus ik zal niet uh, een shot kunnen vinden ofzo. 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Goed, transportje komt deze kant op. En uh, ik ga jullie bedanken voor het kijken, want ik kan hem nu weer niet een transportje deze kant op krijgen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag over paar dagen bij een nieuwe video. Uh, tot dan, doei!